Kelp, en SP. preventie en bescherming. Kelp, bruinwier, zorgt voor de normale werking van de schildklier. Versnelt de uitscheiding van radionucliden en gifstoffen uit het lichaam. Verbetert metabolische processen. Verzadigt het lichaam met belangrijke voedingsstoffen. Het wordt door wetenschappers beschouwd als een eco-beschermende factor en als een primair preventief oncoprotectief middel. Versterkt het immuunsysteem. Natuurlijk jodium in de samenstelling van het voedingssupplement kelp compenseert het ontbreken van dit element in de dagelijkse voeding. Kelp is een bron van 12 natuurlijke vitamines, A, B1, B2, C, D, E, enzovoort, evenals essentiële aminozuren. Het bevat ook enkele tientallen macro- en microelementen die nodig zijn voor een persoon. IJzer, natrium, fosfor, calcium, magnesium, boor, brom, jodium, selenium, mangaan, kalium, zwavel en andere. En in de meest toegankelijke vorm voor een snelle en meest volledige assimilatie. Wat is waardevol in de samenstelling van kelp? Sporenelementen jodium, vitamines en alginaten. De belangrijke rol van jodium is al lang bewezen. Voldoende inname van jodium met voedsel is de bescherming van de schildklier. Het is vooral belangrijk bij het risico van inname van radioactief jodium. Schade door radioactief jodium deed zich voor op de eerste dag na ongevallen in kerncentrales. Mensen zonder jodiumtekort hebben een grotere kans om gezond te blijven. Permanente jodiumprophylaxe is de inname van voedingsmiddelen die voldoende jodium bevatten. Wat is waardevol in de samenstelling van kelp? Sporenelementen jodium, vitamines en alginaten. Alginzuur is een polysaccharide, een stroperige stof gewonnen uit algen. Zouten van alginazuur alginaten Alginaten worden gekenmerkt door de volgende soorten biologische activiteit. Antimicrobiële werking, onderdrukking van de activiteit van facultatieve flora candida en Staphylococcus. Onderhoud van de natuurlijke darmmicroflora. Hemostatische werking Hemostatische, waardoor ze effectief zijn bij erosieve en ulceratieve processen in het maagdarmkanaal. Verbetering van de motorische functie van de darm. Wat constipatie helpt voorkomen. Omhullende actie. Verzwakking van pathologische reflexen, inclusief pijn. Het vertragen van de snelheid van absorptie van glucose uit de dunne darm. Immunomodulerende werking. Hypolipidemisch effect. Verlaging van het niveau van aterogene bloedfracties, preventie van aterosclerose. Antitoxische en antistralingswerking. Effectieve en veilige binding van zware metalen zoals lood, kwik, radioactieve verbindingen zoals cesium, strontium en verwijdering uit het lichaam. De halfwaardetijd van sommige elementen is erg lang. Helaas gebeuren er ongelukken bij kerncentrales. Het gebruik van plutonium van wapenkwaliteit is ook geen geheim. De moderne mens loopt het risico radionuclide te ontmoeten. En dit is een zeer waarschijnlijke ontmoeting. De wet van radioactief verval is de belangrijkste gebeurtenis in de wereldwetenschap. Geopend door twee wetenschappers. Dit zijn Frederik Sadi en Ernest Rutherford. Elk werd vervolgens bekroond met de Nobelprijs. Ze ontdekten deze wet experimenteel en publiceerden deze in 1903. Al meer dan 100 jaar doet de mensheid dus ervaring op in interactie met radionuclide. Wat levert deze kennis ieder van ons op? Een simpel feit begrijpen. We hebben allemaal bescherming nodig tegen radionuclide. Of we ze vandaag ontmoeten of niet, het maakt niet uit. Het is belangrijk dat we beschermd worden. Absoluut natuurlijke bescherming die zowel gifstoffen als radionuclide kan opnemen en verwijderen. Kelp is zowel voedsel als bescherming. Jodium is een essentieel sporenelement voor de mens. Het is noodzakelijk voor de synthese van schildklierhormonen, die de ontwikkeling en werking van de hersenen en het zenuwstelsel regelen, metabolische processen reguleren en zorgen voor voldoende warmteproductie normale lichaamstemperatuur. Een laag niveau van deze hormonen kan een extreem negatief effect hebben op zowel de fysieke conditie als de intellectuele capaciteiten van een persoon. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lopen meer dan 800 miljoen mensen risico op gezondheidsproblemen als gevolg van jodiumtekort in voedsel dat in hun woongebied wordt geproduceerd. Grote gebieden zijn endemisch voor jodiumtekort, met natuurlijk jodiumtekort. Meestal zijn dit gebieden ver van de zeeën. Jodiumtekort kan de oorzaak zijn van ziekte die we niet altijd direct associëren met schildklierdysfunctie. Bijvoorbeeld Chronische vermoeidheid Depressieve toestand, prikkelbaarheid, overgewicht zet, hartkloppingen en ongemak in het hart, hoge cholesterol, constipatie, doffe huid, broos haar en nagels, intolerantie voor vochtig koud weer, constant koude ledematen, frequente verkoudheid. Dit alles kan een gevolg zijn van jodiumtekort in de voeding. Voldoende jodium kan worden verkregen door gejodeerde voedingsmiddelen te nemen. Zout bijvoorbeeld. Als we de effecten van het nemen van kelp en gejodeerd zout vergelijken, is het duidelijk, met kelp krijg je minstens twee voordelen. Met kelp hoef je je geen zorgen te maken dat je je lichaam overbelast met te veel natrium. Dit is niet alleen belangrijk voor mensen met hoge bloeddruk en hartaandoeningen. Overtollig natrium is schadelijk voor absoluut alle moderne mensen. Samen met kelp krijg je niet alleen jodium, maar ook een krachtig voedzaam, stralingsbeschermend, ontgiftend complex van alginaten, mineralen en vitamines. Lage niveaus van jodium in de voeding worden door wetenschappers erkend als een risicofactor voor de gezondheid van vrouwen. Voeding met voldoende jodiumgehalte is het voorkomen van veel gezondheidsproblemen, ondersteuning en bescherming van het vrouwelijk lichaam. Laten we toevoegen, jodium is ook nuttig en noodzakelijk in de voeding voor mannen en kinderen. Kelp heeft antitrombotische activiteit. Dankzij het rijkste spectrum aan voedingsstoffen die zo ontbreken in de dagelijkse voeding van een modern persoon, geneest het alle lichaamssystemen. Het beïnvloedt de contractiliteit van de hartspier. Voorkomt de ontwikkeling van artritis, osteoporzen, broze nagels, haar. Het heeft een algemeen versterkend effect. Voor dames die willen afvallen kan kelp een geweldige hulp zijn. De rol van kelp is bewezen in voeding, ondersteuning en regulatie van het endocrine systeem, activering van calorieverbranding, vermindering van vetweefsel. Het is geen geheim dat onze planeet steeds meer radioactief afval ophoopt. Dit soort milieuvervuiling tast onze gezondheid steeds meer aan. Radioactief jodium wordt in het schildklierweefsel opgenomen als er een jodiumtekort in het lichaam is. Met goede voeding en goede verzadiging met jodium wordt het risico op opname van radioactief jodium aanzienlijk verminderd. Radioactief strontium is een langlevend element dat zich kan ophopen in botweefsel. Het veroorzaakt inwendige bestraling van het lichaam. De aanwezigheid van strontium in bodem, water, lucht en voedsel wordt niet door onze zintuigen gevoeld. Alginenzuren en hun verbindingen zijn natuurlijke componenten van kelp die echt helpen om strontium en andere gevaarlijke elementen uit het menselijk lichaam te binden en te verwijderen. Alginaten binden onomkeerbaar strontium en andere agressieve factoren in het spijsverteringsstelsel en versnellen hun uitscheiding uit het lichaam. Zo voorkomt kelp dat de agressors zich in ons lichaam nestelen. Dit is hoe de stralingsbeschermende en ontgiftende eigenschappen van algen tot uiting komen wat de mensheid heeft geholpen om behoorlijk ernstige omwentelingen te overleven. Het is bekend dat in het oude Rome, het oude Griekenland, China, Japan, voedsel waren. Algen blijven een belangrijk onderdeel van de voeding in Azië. Groei, acquisitie van nieuwe vaardigheden, opleiding, ontwikkeling, immuunbescherming, productie van bloedcellen, deling van alle cellen in het lichaam, al deze processen kosten energie. En KELPA. Synapsen zijn contactpunten tussen neuronen. Chemische en elektrische communicatie helpt om snel informatie door te geven in het menselijk zenuwstelsel. Dit zijn processen waarvoor energie nodig is. En KELPA. Rood bloed. Voortdurend geproduceerd. Dit is een proces waar energie voor nodig is. Als er bloedarmoede is die moeilijk te genezen is. Moet u de schildklier controleren. Als er een jodiumtekort is in voedsel, is er altijd een risico op bloedarmoede. Immuniteit Immuunsysteem vereist een constante besteding van energie. Frequente verkoudheid verminderde de immuniteit de reden om de schildklier te controleren. Het is geen geheim dat kanker in opmars is. Kelp is een uitstekende darmbescherming. Preventie van darmkanker is mogelijk. De inname van alginaten, die agressieve stoffen binden en verwijderen, helpt bij preventie. Als er dergelijke symptomen zijn: de vitaliteit is verminderd, verlies van energie, droge huid, geheugenproblemen, pijn in spieren en gewrichten. Het kan hypothyreoïdie zijn. Hypothyreoïdie is een afname van de schildklierfunctie. Hypothyreoïdie is niet alleen te wijten aan jodiumtekort. Er zijn ook andere redenen. Maar de eliminatie van jodiumtekort is een eenvoudige en effectieve preventie. Het lichaam maakt energie uit voedsel. Om voedsel te verteren is energie nodig. Energie is nodig voor de synthese van vitale stoffen. Alle processen die in het menselijk lichaam plaatsvinden, hebben energie nodig. Er is een belangrijke voorwaarde voor het opwekken van energie. Actieve stofwisseling. Het actieve metabolisme wordt verzorgd door schildklierhormonen. Jodium is nodig om schildklierhormonen te laten werken. Jodiumtekort veroorzaakt een hele reeks problemen. Het verband tussen de ziekte en jodiumtekort is niet altijd duidelijk. Maar het is er zeker als er niet genoeg jodium in het voedsel zit. Kelp is een profilactisch middel voor ziekte veroorzaakt door jodiumtekort, schildklieraandoeningen, atherosclerose, coronaire hartziekte. Bij sommige schildklieraandoeningen kan de inname van producten die jodium bevatten beperkt zijn. Raadpleeg uw arts. Waarom Kelp NSP de beste keuze is? Algen worden op de meest zachte manier verzameld. Kelp NSP is een milieuvriendelijke stof. De extractiemethode is milieuvriendelijk. Juist nu, in onze tijd actieve preventie, is erg belangrijk. Wees gezond. Kelp NSP voor actieve preventie.